Oké, okay, we zijn hier nu in, uh, in Spijkenissen, net buiten het uh, plekje waar je dus niet mag vliegen. En ik start Lietje op en hij is bezig met uh, imu-voorvorming. Oh, dat ben ik vergeten. Ik had nog die, dat leuke plankje en dat werkte best aardig, behalve nou dat ik het vergeten is wel weer jammer. Goed, PF GPS, hij zit goed. Ik heb nog geen controle van de homekaart. Oh. Uh, kaart. kwartier spijkenissen. Zou zomaar kunnen. Oké. Okay. Ja. Nou, dan zou ik zeggen stijg op. Oké. Okay. Ik laat hem nu even draaien om zijn as. Om ook om even te kijken zo van ja, hoe stabiel blijft hij op zijn plek. Ja, best goed. Zeker niet te klagen. Goed, nou laten we eens even kijken of we een panorama kunnen maken. 64, 65, 68, 70 meter. Een beetje uit de weg. 110 meter hoog. Oké, okay, ik stop het filmen. Ga naar camera en zet hem op panorama, settings, en ik wil graag uh, rij bij rij, horizontaal, ja. Wacht voor elke foto's, nou het zal allemaal wel 34 foto's, leef je uit. Dat is één foto, twee foto's, mooie blauwe luchten. een foutje. Stop. Ik doe even de camera naar beneden, zodat ik weet waar ik ook weer was. Ik maak even een foto. En dit lijkt me wel mooi. Ik zet hem op AE lock En start opnieuw. Goeiedag. Ja. Je ziet dat hij na het maken van een foto toch even een beetje verschiet. Langer moet wachten. Hè? Oh, dat is niet best. Kijk, hangt zo scheef dat de poot uh, zichtbaar is. Even. Ja. Die settings van die panorama toch veranderen dat je langer wacht. Nog drie foto's. Dan gaan we het beëindigen. Zo kunnen ik nog eentje doen dan. Maar laat ik eens even kijken. Wachttijd voor elke foto. Ja, laten we die eens een beetje opschroeven. wachttijd. Ja, ik snap dat je tegen de zon inderdaad een beter beeld hebt, maar ja, zie je, dat is dan toch niet een goed fotootje geweest. Hij hangt toch een klein tikkie scheef en dat ga je zien, hè? Mm -hmm. Ik denk, als ik het zo bekijk, is dat hij toch wel mooi uh, daarna naar huis moet komen. Eigenlijk moet hij, eigenlijk wil ik hem zo hebben. Dat zou cool zijn. Dus je hebt je, je dingen een, een soort van, nou ja, zo hoog. Nu heb ik hem zo laag en naar beneden hangend. Maar dat is niet handig. Dit is het mooie. Mooi, rechtuit. Schuin beeld. En dan moet hij echt... Nou ja, zo'n beetje op mijn borst zitten. Je zou eigenlijk iets moeten maken... Vanaf dat plankje dan omhoog of zo. Eigenlijk iets wat om je schouders hangt. Met grote beugels. Daar is de wind. Hij wijdt af hè? Dan waait een beetje met de wind mee. Tien foto's. Dan moet hij echt nodig naar huis. 7 Nog vier minuten. Kom op. Vier foto's. Steeds vier en een half minuut. drie foto's, twee foto's, één foto en nog een foto, vier minuut twintig. Oké, okay. oh ja, ik kan goed zien wat de voorkeur is, dus ik zie geen rode strippies. Hoeveel minuut zijn we nog? 3,5 minuut. Laat hem snel zakken. te annuleren. Goed, dan die lampjes, zeg. <laughs> okay. Okay. Oké, okay, met de zilveren reflector. Wat is de afstand? Een beetje omhoog alsjeblieft. Nee, dat is raar. Waarom gaat hij daarheen? 330 meter. Laten we nog een ietsje stijgen. 400 meter. Er moet in, in line of sight zijn. 450. Er moet steeds meer stijgen. We hebben de 500 meter. Tja. eens even op film zetten en aan. En er is geen enkel probleem. Ietsje schapering van het beeld. Nou, hier moet ik ergens staan. Uh, Florid Nou, ja. oeh, ja dat helpt wel die lampjes. Die lampjes helpen echt goed. Ik heb natuurlijk al een mooie panorama gemaakt. Hè? Ah, good point. Goedemiddag. I you. What's number two? Het is trillen enorm. doe ik altijd. Iedere keer is er weer wat nieuws dat dus ik denk, nou wil ik weer even weten toet het zit. Oké, okay, dan ga best wel ver weg, hè? Ja, hij mag 500 meter ver weg en dat was 500 meter en dat is echt ver weg. Ik zie hem. Ja, je ziet hem bijna niet meer. Nee, je zag hem. En je moet hem niet. altijd in het zicht houden, dus dat gaat net. Dus daarom heb ik die lampjes er ook op gedaan, omdat anders tegen zo'n blauwe lucht, hij is gewoon weg. Ja, want ik zeg, je ziet hem helemaal niet. zeggen: ja, ik zie hem alweer daar. Ja, ja, want hij kan best snel uit. Iets van 40, 45 kilometer per uur. Dus. Dus, en We dus... maak filmpjes. Dat kan. Oh, ja. Het hoeft niet natuurlijk. Maar ik dacht, ik heb hem nu op 120 meter hoogte gedaan. Want ik zit hier net buiten het, het vlieggebied van Rotterdam. En ik dacht, uh, dan maak ik allemaal foto's en die plak ik aan elkaar. En dan heb je een heel mooi panorama. Ja. Dan heb ik helemaal niks met spijkenissen. Ik vind het wel een mooie plaats trouwens. Ja. Want ik was eerst dus bij de nieuwe Westdijk uh, terechtgekomen. Waar is dat nu? Dit is de Westijk. Ja, dit is, daar wilde ik heen, want ik denk mooi, hè, dan, dan, dan vlieg je nergens tegenaan en zo. Maar de Nieuwe Westijk, dat is bij een parkje en met watertjes en zo. En ik denk zo, dat is een leuke plek. Ik heb er nog nooit van gehoord, de Nieuwe Westijk? Is dat bij het Mallenbos in de buurt zo. Ik denk het. Uh, ja, een beetje daar. Ja. Maar dat zag er ook heel mooi uit, dat ik dacht, oh, leuk plaatsje. Nou, maar ik zelf in Schiedam dus. Alles ja. is snel mooi. Ja, ja, ja. Als het maar groen is, dan denk ik, ja, oh ja, mooi. Dat is ook, uh, dat is ook leuk. Kom een fietser aan, want... Nou ja, die fietsen wel omheen. Ja, het is deze groot. Ja, 1,2 kilogram. Ze zijn tegenwoordig kleiner. Ja, je had zo van die opvouwbare ongeveer zo groot. Ja. Uh, die kunnen ook veel meer, want deze kan ook mijzelf volgen en dan blijven filmen en zo, maar echt lekker, echt goed gaat het niet. Terwijl die kleintjes, oh, die doen dat zo. Maar ja, die zijn, uh, eens even kijken, drie keer zo duur als deze. Ja, die gaan we kijken. Terwijl, ja, deze was helemaal kaal, zeg maar, dus alleen de drone zelf is 500 euro. Ja. Maar die, die kleintjes, ja, die zijn minstens 1500. Dus dan gaat het al hard. Maar het wordt een hobby. Ik dacht eerst gewoon van, weet je, je hebt een camera, heb ik onder water, ik heb een camera boven water. Nou eentje in de lucht, leuk. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat het meer werk vergt, zeg maar, om dat ding in de lucht te houden. En gewoon eraan te knoeien en te zorgen dat hij doet wat hij hoort te doen. Dan dat je zegt van, ja, ben je nou heel veel met fotografie bezig? Nou, dat valt wel mee. Ja, en, en alle veiligheidsregels, want die, die zijn er talloos. Ik zag net weer zo'n klein vliegtuigje daar vliegen. En toen dacht ik, ja, dat klopt, want daar is inderdaad de controle van Rotterdam en daar is het laag vlieggebied. En daartussen dat mag dat ik net. Allemaal weten. Ja, want daar vliegen ook die lege helikopters, uh... Ah, vandaar. Ja, ja dan, dan mag ik niet hoger dan een bepaald aantal en ik geloof ja, als recreant niet, ja. al helemaal niet. Hoi! Hallo. Maar dat is echt, uh, ja, moet je allemaal weten en in de gaten houden. Ja, je kan niet zomaar zijn ding inderdaad. Nee, we het, uh, ook kocht oh, dat ding natuurlijk. En toen dacht ik uh, leuk. Dat, dat, daar vergis je in. Hij lijkt laag. Maar het zijn enorm grote vliegtuigen. Ja, dus maar uiteindelijk. Toen is dat voor hier best wel laag. Ja, ik heb hem ja, wel voor lager hier zou die kunnen zijn. Ze zijn wel slager, maar die zullen een 16 meter zijn. Dat denk ik, want er, ja, er zit een grote ja, cirkel ja, rond Rotterdam ja, met een soort ja. rechthoekige punt, zeg maar, ik boven heb spijkenissen. Wel eens gehad dat ik daar liep. En toen kwam hij al gelijk uh, met die... Hoe ja, dan het gaf hij een klap, dan ging het landingsgestelden. ging het landingsgestel. oh. Schrik je wat te, te pletter. En toen ja, was die vee laag, al staan. En toen schrok ik, ik denk, nou ja, wat gaan we nou kleuren? Ja. Dat hoor je dan goed. Ja, het Benissegebied is ook wel mooi, dat zie je achter. Oh, daar is ja, ook daar zijn. Een groot okay. natuurgebied. Uh, ja, maar natuurgebied uh, behoren tot Natura 2000 mag je weer niet dronen. No. Tenminste, niet overal, althans. Je kan niet zomaar zo niks bij nee. nee. jullie bij het flat zien, toch wel Bij de rivier mag je denk ik ook niet zo. Uh, nou ja en nee, uh, men zegt natuurlijk wel dat je niet boven uh, rivierwegen mag. Maar ja, er is niemand. Je mag eigenlijk niet boven een schip. Nee. Dat is eigenlijk meer het idee en dan denk ik, nou ook dat is niet heel erg een probleem. Want ja, stort je niet op het schip, ja zonde van je drone natuurlijk, maar het schip stopt niet. Die vaart gewoon nee, leuk. Die vaart gewoon door. Want ik zag het wel zo langs jouw flat komen. Ja, ik heb ik ook wel eens een droog. gezien. Ja. ja, maar dat mag weer niet vanwege, je mag niet boven bebouwing. Nee. Uh, je mag niet uh, nee, aaneengesloten aan bebouwing. Dus zo'n mooie losse villa, dat mag dan weer wel. Ja. Um, je mag niet boven wegen van 50 km per uur, 80 km per uur en ook de snelwegen ook niet. Dus maar wel die van 30 km per uur. Maar ja, waar vind je zo'n weg waar toevallig geen bebouwing is en wel 30 km per uur? Nou ja, nergens natuurlijk. Nee, nee en dan heb je in de minister en mag je weer niet. Nee, dus het is een beetje uitzoeken. Ja, ja. Waar het net wel gaat en waar het net niet gaat. Nee, je moet ook wel passen voor de elektriciteitsmasten. Ja, die masten, daar zal je ook op moeten passen. Ja, dan moet je uit de buurt blijven, want er zit een magnetisch veld omheen en dan wordt die helemaal dol. Dan gaat die alle kanten opvliegen en ja, dan, dan ben je kwijt. Dat, gebeurt. dat kan gebeuren. Dat kan rustig gebeuren, ja. nee, Of een vogel je vliegt er tegenaan, dat, dat heb je ook. Dan. Want ik zag hem toch daarheen gaan. En ineens zeg ik tegen hem, ik zie hem helemaal niet meer. Hij zei ja, ik zie hem weer daar. Nou nee. oh ja, ik probeerde hem naar die hoek te sturen. Ja. Dat was het idee, maar het is... Mooi, want ja, ja. was helemaal voorbij dat Witte Huis was hier. Ja, hij was echt ver weg. Ja, want ik moest hem boven die boom, daar zat hij op een gegeven moment. Toen moest ik hem laten stijgen en weer laten stijgen en weer laten stijgen. Omdat ik wel, ik moet hem in het zicht houden. Ja. Dus hoe verder weg die gaat, hoe, hoe lager die lijkt ja, te gaan. Ja, dus dat ja. schiet niet op. Nee, wat toen zei ik al, ik zeg, oh, hij gaat steeds hoger. Ja, het is ook prettiger voor de mensen, want het is een, een mateloos irritant geluid die propellers. Dus het is ja, dat moet je niet al te, veel, al te lang doen en ook helemaal niet uh, bij ja, mensen ja, in de buurt. Dat is waar het waar. Bij dat volgende huis waren ze met een grasmaaier bezig en denk het nou die grasmaaier snijdt. Nee, maar het was toch iedereen. ook? Ja, nee, ja. <laughs> een beetje hetzelfde geluid. Ah, het is ook een motortje. Ja, precies. ja en dan hele harde. Ja, maar dat is altijd zo. Aan het begin van de eerste paar mooie dagen, dan gaan de hoge druk spuiten en de grasmaaiers, die gaan allemaal aan en je denkt. Ja, dat is inderdaad. Vooruit dan maar denken we dan, maar niet, ja. niet te lang. Want het is een irritant geluid. Het hangt ervan af. Ik heb bij Kinderdijk gevlogen, dat mocht dan weer wel. Oh, en dan, dan. Ja, dan zit je dus bij zo'n molen. Daar moet je wel respectabele afstand van houden om natuurlijk de privacy te garanderen. Maar er waren ook veel tuintjes waar mensen in werken. Nou, dat doe je natuurlijk voor rust en plezier. En ja, als er dan zo'n zo 40 minuten lang zo'n droom boven je hoofd staat cirkelen, dan ben je het goed zat. En als het nou een keer is, waar Kinderdijk is zo beroemd, het stikt daar van de drones. komen ze regelmatig natuurlijk, want dat is leuk om te, om te, om te fotograferen. Dat is wel ja. Nou, dacht ik ook, Spijkenissen staat nergens op de kaart. Hoe kan dat nou? Laten we daar ook eens even een panorama van maken. Heb je ook, ook wel ergens op uh, internet uh, die foto? Ja, foto's. ja uh, bij mij staan ze, ik heb een eigen website, dat is uh, www.spetri.com Hij vindt het ook wel interessant, dat vindt hij wel leuk. Ik gebruik het ook voor familiefoto's en dat soort dingen, maar ik heb twee tabbladen. Waar je aan moet denken bij een drone en uh, droomvitrine, dat, dat zijn alle filmpjes. Yes. p3 P-E-T-R-I, zonder de E. En dan puntkom, want dat was toen de tijd het goedkoopst. Latium, wat want allemaal youtube filmpjes starten op, plus Panorama, van nee. Round Me. <laughs> het is een okay. Ja, ik hoor. Uh, nee, sorry, die E moet eraf. Het is gewoon S, mijn voorletter. Ik heet Sergio. Oh. Er is niks originelers te bedenken toen ik een uh, website begon. Ja, mooi doet dat. Nee, niet één hey, Nee, nee. Hey, hey, rustig aan jongen. En dan staat hier ergens het laatste tabblad of zo, dat is droomvitrine. vitrine oh, ja. ja. En dan laat hij hier niet alle ja. ja. foto's van uh, filmpjes. Oh, je bent lief, hond. Oh, ja, is een schatje. Oh, ja. En hier zijn dan uh, de, de panoramas waar ik ze opzet en als de kaart waar ik dan uh, iets gedaan heb. En alle YouTube filmpjes. Met de originele, de aangepaste, het beeldscherm, dat kan je ook opnemen. wat hier ligt. Ja, dat hoort er allemaal bij. Hoe uh, komt hij daar dan op landen? Daar stijg ik meestal van op, want ik weet niet zeker of er onder dit asfalt metaal zit. En dat zou kunnen. En dat betekent dat als er metaal zit, dat je dan uh, een kompasstoring krijgt. Dus daar moet je even afstand van nemen. Dus het liefst start ik altijd gewoon van gras, dat denk ik, daar zit geen metaal in. Althans, dat hoop ik. En dan uh, heb je geen last van kompasproblemen. Nee, oké, okay. dat, dat zit in de hoop van vast. Oh, van alles. Ik was in Zeeland en daar steeg ik ook op, gewoon op van een, van een weiland en zo. Nou, prachtig, wel harde wind was het daar. Dus ik denk nou, drone ging nog net. Nou ja, hij bleef het goed doen. Ja, ja. Toen dachten we, weet je, we gaan naar dat water. Dat mocht ook nog. Dus ik zet hem daar neer, aan het water. En ik wil hem dus opstijgen. Maar de wind daar is nog harder. En hij kan wel, als hij in de lucht is, dan houdt hij het wel. Dan hangt hij helemaal scheef, maar dan blijft hij wel op zijn plek staan. Maar ja, niet als je net opstijgt natuurlijk, want ja, dan, dan hoort hij eigenlijk wrijving te hebben van de grond en die is dan weg, dus hij klapt er meteen op. Oh. Ja, dat kostte weer een paar propellers. <laughs> ik denk, oeps, ja. foutje. En dat lees je dan weer later, dat iemand zegt van ja, je kan wel in harde wind, maar je moet wel zorgen voor een rustig plekje om op te stijgen. Dan denk ik, ja, had ik dat nou eerder gelezen, ja. had ik een paar propellers gezien. Ja, daar leer je weer van. Daar leer je weer van en dat ja, is met dan alles dan zo, dus dan van. weer dit, dan weer dat. Dus eindeloos. Uh, Maar het is, een, het is leuk op, het is schijnig, ja. En het is technisch, hou ik ook van. Ja, ik zit even op te kijken. Ja. Dat gaat niet hoor. Oh ja, ik ging kijken of hij mij kon volgen. Dat ging ik doen. Ik was zo, ik denk, wat ging ik nou weer doen? Het maar... is wel wel een paar dingen, hè? Is, wel... is dat nog zwaar dan? Dat valt mee. Oh, oh wegens niks? Nee, het is bureau. Op... Oh, plastic. Moet het... Hij moet wel omhoog natuurlijk. Oh, okay, ja. Hij schijnt nog wel een kilo ongeveer te kunnen dragen. Maar dan moet ik wel eerst weer een haak erop bevestigen en al dat soort dingen. Dus als ik hem weer verveel, dan ga ik dat doen. Dat heeft hij opgenomen, dat daar is, nee, het is, de al in. is de accu? Het oh, is de accu, dat is de batterij. Nee, wat hij opneemt is maar zo'n klein kaartje wat op de camera zit. Okay. Dat, is echt, dat is helemaal niks. Wie gaat er een half uurtje mee zo'n accu? Uh, dat zou leuk zijn. Oh, uh, nee. <laughs> ik denk dat ik hem, uh, nou zo, je moet rekenen op zo'n 20, 22 minuten maximaal. Dan moet hij oh, ja? echt weer, weer landen. Ja. En ja, zo'n accu zelf is tussen de 60 en 150 euro. Dus dat is ook wel een dure grap om, uh, om te verzamelen. Ja, moet ja, je altijd wel een paar bij. Uh, ja, ik heb zoiets van ja drie is zat, dan, dan, dan, dan heb je alles wel weer gedaan. Ja, kan je dat zelf weer opladen dan? Of ja. dat niet? Ja, ja, thuis kan je weer opladen. Oké. Okay. moet er wel weer naar. Nou, <laughs> daar staat mijn auto, dus komt er gisteren mee. Ik ben netjes opruimen. Ja, ik zag dat de fino voor al vijf was. Ik denk. Ik moet mevrouw vrouw niet boos maken. <laughs> Precies. Daar.